regel in woorden, pijlenketting, kan het nog korter? Jazeker, met een formule. De formule is eigenlijk de volgende stap naar de pijlenketting. Het is ook makkelijk om van een pijlenketting een formule te maken. We nemen weer de voorbeelden die we al eerder hebben gebruikt. In het voorbeeld van de auto's wassen, daar hoorde de pijlenketting, Aantal euro's bij in, bedrag bij uit en op de pijl stond keer 3. Als ik dat nu nog eens opschrijf, maar dan zonder het pijltje, maar met een is-teken, dan heb ik een formule. Hetzelfde kunnen we doen met de pijlenketting die hoorde bij het sparen. 2 euro per week plus 10 euro al in de spaarpot. We schrijven het nog een keer op zonder de pijltjes en puntjes, maar wel met een is-teken. We krijgen nu dus het aantal weken keer 2 plus 10 is gelijk aan het bedrag. De laatste die we gaan omzetten is de pijlenketting die hoort bij foto's bestellen. 5 cent per foto en 2,50 euro verzenden. We krijgen dan aantal foto's keer 5 plus 250 is het bedrag in centen. We kunnen dezelfde formule ook schrijven zodat de uitkomst in euro's is. Dan moeten we de bedragen eerst delen door 100. Immers passen er 100 centen in 1 euro. De formule wordt dan aantal foto's keer 500ste plus 2,50 is bedrag in euro's. Nu kan je van een pijlenketting een formule maken. In de volgende video gaan we dieper in op hoe je kan rekenen met behulp van een formule. We zien je dan graag weer terug. Dus graag tot de volgende keer.